Welkom bij Pauls Model Train Stuff. Vandaag heb ik een Lima NS1300 series. Ik ben deze tegengekomen in hout op de beurs en mocht hem voor 15 euro meenemen. De opmerking was, hij rijdt, maar hij rijdt moeilijk. En voor de rest is hij wel compleet. Op één probleem na, hier met de pantograaf. De 1300 series die zijn... Redelijk oude treinen, die zijn uit de jaren 50 en uh, deze paintjob zoals ze hem hier hebben, is er eentje uit halverwege de jaren 80. Ik vind dat een erg mooie uh, beschildering, of hoe je het wil noemen. Uh, het is een Lima model, dus uh, daar klopt het een en ander natuurlijk niet aan. Uh, zoals hierbovenin, uh, ik kijk ook dat in beeld. hier horen lampjes te zitten, die zitten hier natuurlijk niet in. Het heeft alleen maar uh, aan de voorkant wit licht en dat is het. Uh, deze hebben drie assen, alle drie uh, zijn aangedreven en dat dan op twee treinstellen, dus dat maakt ze uh, nogal uh, stevig. Het zijn uh, jarenlang de sterkste treinen geweest uh, van de NS. De uh, 1307 heb ik hier, uh, geen idee wat daar in het echt mee gebeurd is. Ik verwacht dat die uh, inmiddels gesloopt is. Um, dit is de. Uh, volgens mij zou hij het wapen van Ettenleur moeten hebben. Maar dat is. Uh, geloof ik bij een uh, andere. Bij een eerdere beschildering. Of uh, na deze beschildering is dat afgehaald. Nou. Buitenkant dus. Hij moet echt schoongemaakt worden. En uh, een kapotte pantograaf. Binnenkant. Uh, hier heb ik uh, de diodes. Voor de verlichting. Die zitten niet meer hierop. op. Op dit clipje zit redelijk wat uh, oxidatie. En een hele boom van diodes. En ik heb het uitgezocht. Er loopt er eentje zo helemaal rond naar dit punt. En dan weer terug hier naartoe. Ik weet niet wat voor bedoeling de maker hiermee had. Uh, ik heb hier ook nog een losse draad. Uh, en... Uh, ja... De, uh, het is een zootje. Ik ga dat er allemaal afhalen. Deze losse draad. Die kan hieronder op het draaistijl. Daar zit namelijk een extra pick-up voor uh, de wielen. Zodat je op twee uh, kanten van het spoor uh, pick-up hebt hier. En dan heb je er dus nog aan één kant op, de, uh, op het motordraaistel. Dus deze zou in principe goed moeten rijden. Was het niet voor de wielen... Uh, ik heb er eentje wat schoongemaakt, Kijken dus kijk of ik die... Oh, hier zo. Nou, je ziet hier dat glimmende deel. Zo zijn ze niet schoongemaakt. En hier heb ik even eroverheen overheen gevregen. kijken wat het deed. Dus die moeten zeker schoongemaakt worden. Ik kan kijken of ik mijn wielen schoonmaakapparaat hierop los kan laten. Maar sowieso moet deze hele kerstboom van de joden eraf. En die draden moet ik even uit gaan zoeken wat waar allemaal hoort en voor de pantograaf ik heb een hele lange tijd terug een um, tgv gehad en de tgv pantografen zoals met al meer dingen van lima die zijn mooi gerecycled dat zijn zo goed als exact dezelfde voor uh, dit model in werkelijkheid natuurlijk niet maar in de lima werkelijkheid mooi genoeg dus die moet ik vervangen ik haal er denk ik ook de andere af. Dan kan ik hem goed schoonmaken. Uh, elektronica doen. En dan is nog de vraag. raken ik analoog rijden of niet? Ik denk dat ik in deze video in ieder geval het analoge deel in orde maak. En hopelijk krijg ik ook de wielen schoon. Dus uh, aan de gang. Doe mee. Mijn soldeerbout zou heet genoeg moeten zijn. Zo. echt schoongemaakt worden. Deze diodes die zouden in principe kunnen werken voor de verlichting. Dit zit goed. Dat zit goed. Eens kijken of deze los wil. Ik wil in ieder geval zeker deze uh, connector van het draaistel afhalen. En uh, daarvoor in de plaats uh, even kijken of ik hier eentje heb liggen Simoba neerleggen Draan uh, aan zetten, kijk tussen wat Merklin wielen deze zodat die uh, op het frame, zodat die kort gekoppeld of korter gekoppeld kan worden met uh, uh, reizigers uh, reizigers trein uh, uh, wagons uh, ik ga sowieso even kijken of ik in mijn uh, Onderdelen pak ik niet. Iets heb liggen voor deze. Zo te zien, alleen uh, een eentje met een compleet andere kleur. Geen idee waar die van is. Wielen zijn trouwens ook best vies van deze. Dus de bedoeling is dadelijk. Dit stuk, uh, koper, opnieuw een aansluiting maken. De wielen helemaal loshalen, helemaal schoonmaken. Uh, twee aansluitingen naar binnen voeren, uh, hier alles controleren en ook deze wielen. Als het kan haal ik ze eruit en maak ik ze schoon. Lukt dat niet uh, om ze eruit te halen, dan uh, moet ik creatiever gaan doen. kijken hoe ik ze schoon ga krijgen. Ik heb natuurlijk mijn wielen schoonmaken, het kan wel eens zijn dat ik die weer in ga zetten. Als je een locomotief in de sopje zet, gebruik gewoon zeep. Gebruik geen alcohol of iets dergelijks. Met name de Lima-modellen kunnen helemaal niet tegen bijvoorbeeld isobarbiel alcohol. Dan gaat de verf ervan vanaf. En zorg ervoor dat je um, het ergens doet wat water die meteen wegstroomt. Want het laatste wat je wil is dat er iets afschiet, zoals een buffer, en je hem nog net zo'n putje in ziet verdwijnen. Um, na het schoonmaken. Uh, dat heb ik hier net gedaan. Ik ga hem even laten drogen en daarna kunnen we de onderdelen erop. De kap is inmiddels uh, schoongemaakt. Ik uh, zie dat er op een aantal plekken uh, de, de zilverkleur een beetje af is. En ik zou het misschien ook wel mooi vinden om de uh, deurgrepen uh, zilver te maken. Maar uh, daar ga ik eerst de foto's kijken of dat uh, moet. Misschien moet ze wel zwart. Alleen het ontbrekende zilver, daar heb ik dus deze uh, zilveren pen voor. Dat zet ik er wel even terug op. En omdat dit uitstekende delen zijn, is het vrij makkelijk om ze te, uh, opnieuw zilver te maken zonder uit te schieten of andere delen van de trein ook. Zilver te maken, uh, en dan zou het een kwestie van even wegvegen. Zo nu is die hier weer mooi uh, zilver omlijnd. Erg handig, dit uh, paintmarker. En voor zwart heb ik gewoon een uh, ja, dat is het. Ja, ook een Het is dus allebei addings. Eh, permanent marker en een paint marker. Mooi. De ramen zitten er opnieuw in. Ze zijn ook schoongemaakt. Um, wat ik niet heb gedaan. Ik heb niks gedaan aan de verlichting. Uh, daar gaan gewoon nog de vloeilampen in. Daar zouden de leds in kunnen en die zouden ook hier doorheen kunnen. En dan zou het ook fijn zijn als er. Sorry, laat ik dit eens in beeld doen. Ik heb niks gedaan aan de verlichting, dus hier zit daar de oude verlichting. En ik zou dit met leds kunnen oplossen dat hier ook rode verlichting zit. En dan wil ik hierboven natuurlijk ook nog wat gaan doen. Hetzelfde geldt hiervoor. Uh, ik wacht het resultaat af van mijn uh, uh, Benelux project. Mijn benelux trein ben ik mee bezig om dit voor elkaar te krijgen. Als dat daar lukt, dan kan ik het hier ook op toepassen. Lukt dat niet, dan moet ik op zoek naar een nieuwe stuurstand voor mijn Benelux. Dat hoop ik vooral niet. Of als het heel erg moeilijk is of het niet mooi uitziet. Um, maar um, als het allemaal wel goed gaat, dan is dat iets wat ik hier ook op kan doen. En dan kan ik, uh, ja, het is een kwestie dus van alles uitboren. Ik weet niet of dat hier bovenin gaat lukken. Maar onderin de rode uitboren en daar daadwerkelijk de, uh, in feite gewoon rode leds achter zetten met uh, wat lichtgeleider. Maar dat is voor later. De wielen zijn inmiddels ook schoon. Een schoon wiel versus een uh, niet zo schoon wiel. nou uh, ja, daar hoef ik niks verder over te zeggen, dat is echt een wereld van verschil. Uh, hier moet ik nog kijken wat ik hier af kan halen en open kan maken. En uh, daar moet ik de pantograaf terug op en dan uh, is die kap klaar. Dat doe ik uh, als de verf gedroogd is. Goed, het was de eerste keer dat ik moeite had met een Lima motor uit zijn frame krijgen. Maar uh, na veel frikken en draaien is het gelukt. De wielen kan ik hier niet uithalen. Of ik moet ze uit elkaar gaan trekken. Dus ik zal deze... Gewoon ouderwets met de hand moeten gaan schoonmaken. Dat gaat even duren. Ik heb de, uh, in ieder geval de uh, antislipwielen er even afgehaald om te kijken hoe het daaronder is. Nou, het is uh, net zo erg. Dus ja, ik ga deze even op mijn gemakje uh, voorzien van schone wielen. De wielen zijn schoner. Ik wil nog niet zeggen helemaal schoon. Ik heb hem aangesloten even op uh, de stroom en hij ligt natuurlijk op de gum die ik nodig had. En ik heb uh, van het moment gebruik gemaakt om hem eventjes te voorzien van uh, verse olie. Um, het enige wat ik nu nog schoon moet maken is middelste wiel. Zo. Deze hier, dat wordt gewoon monnikenwerk rustig aan. Maar die is eigenlijk... Um, het middelste wiel is het minst belangrijk. Want daar zit geen aandrijving op. Er zit geen power pick-up op. Er zit helemaal niets op. Dat zit daar gewoon. Ja, misschien dat hij per ongeluk nog wat stroom oppikt en afgeeft, maar uh, dat uh, zou me verbazen. Dus uh, die moet ik nog even rustig schoonmaken. Voor de rest is het nu een goed geoliede motor. Hij uh, klonk als een uh, oude koffiemolen voordat ik begon. En uh, nu uh, de, de olie er overal op zit, uh, klinkt die een heel stuk beter. Dus ik denk ook wel dat die uh, mooi gaat lopen dadelijk. Ik heb gekeken naar uh, of ik hier het gebruikelijke trucje kan doen van een cd motor. Maar gezien hoe de motor in het frame hangt uh, is dat haast onmogelijk. Die, uh, het het, het, het uh, schild waar de koolborstels in zitten maakt onderdeel uit van de constructie van de ophanging van de motor. Dus als ik daar een grotere motor in zet, uh, of als ik daar een cd-motor in zet, die zijn groter dan de, de, de huidige. En dat betekent dus altijd uh, een probleem, omdat het schild dan te ver naar de zijkant gaat. En dan zit die motor, als je hem er alleen krijgt, niet meer in het midden. Nou, dat uh, schiet dus niet op. Dus dat ga ik hier ook niet uh, bij doen. Ik hou hem uh, zoals hij nu is. Originele motor. Uh, ik denk nog wel dat ik de binnenkant even schoon moet maken. Ja, als ik kijk naar hoe smerig al het andere is, verwacht ik daar eigenlijk niet veel beters van dan... Uh, uh, ik verwacht niet dat dat schoon is. Ik denk dat dat hetzelfde is als al het andere. Heel erg smerig. Uh, misschien dat ik dat nog even in een badje laat staan van uh, alcohol om hem goed schoon te krijgen. Het zal er een beetje aan hoe visie is. Dit is in ieder geval weer een wiel wat schoner eruit ziet. En dit is de laatste. De wielen zijn mooi schoon. De uh, anti-slipbandjes die erom zaten zijn nog echt wel echt goed. Dus die uh, ga ik ook niet wegdoen, doen. ga ik niet vervangen. Hop. Als ik ze zou moeten vervangen, hè, misschien is ze een beetje te groot. Dan zou ik ze zeker nog bewaren voor uh, andere projecten. Dus zo, dat is de motor. Dit is de behuizing met losse draden waar ik nog iets mee moet. En Oh ja, ik moet natuurlijk nog uh, hier wat opsolderen. Uh, genoeg werk, genoeg werk. Een stuk van de elektronica is klaar. Uh, een van de diodes bleek kapot. Dus de, eh, of deze lamp ging aan of allebei de lampen gingen aan. Ik heb die diode niet helemaal los kunnen maken. Maar ik heb er een nieuwe naast gezet. En aangesloten op de, deze lamp. En nu wisselt de verlichting weer met de rijrichting. De hele stroompickup gebeurt nu vanaf 1 uh, um, um, wielerset. De motor moet er nog in. Dus daarmee krijg ik nog meer stroompickup. En hoop ik dat die dus ook lekker uh, vlot gaat lopen. Ik moet nog een uh, extra draad trekken tussen deze hier en de motor en dit is de pick-up van de, uh, die moet moet hier op dezelfde uh, aansluiting als, als de wielen want dat is dus van de uh, zij uh, extra zij pick-up nou in ieder geval bijna klaar elektriciteitskabels zitten erin ik ben niet echt trots op het resultaat moet ik eerlijk zeggen het is een beetje een Rommeltje geworden. En ik zou, denk ik, ook hier een kap moeten gaan maken, een, een soort van cabine moeten gaan maken aan de binnenkant, zodat je als je binnenkijkt je niet al deze lelijke draden ziet en dat je minder lichtuitstraling hebt naar buiten toe. Dat is als ik tenminste deze lamp houd en dat is weer afhankelijk van een ander project. Maar de trein rijdt nu die kant op en de lamp aan die kant brandt, En hij kan ook die kant op. En het klinkt inderdaad zoals lima's doen. Hij gaat hartstikke snel die kant op en de lamp hier brandt dan ook. Daarmee is dit als ik het blok metaal er terug in weet te zetten. Ik heb geen idee hoe ze dat voor iets bedacht hebben. Volgens mij hier zo ja blok metaal er terug in zitten en al de kabels zitten een beetje vast, en is hij afgerond. Kapper op en klaar. Deze blijft een Lima, dus een boel herrie. Maar uh, hij is, uh, hij rijdt, lampen doen het en uh, hij zou zo in de vitrine kunnen. En hij stut een beetje. Maar hij is weer uh, helemaal op orde. Bedankt voor het kijken. En uh, like, subscribe, laat berichten achter. Tot de volgende keer.